Ik ben Reinhard Baert, uh, ik ben 16 jaar en ik uh, doe mee aan het uh, project Zuidhauw. Uh, ik, uh, ik heb een uh, job bij, zoals je kunt zien, med uh, Media Raven. Uh, ik sta hier bij Volvo Cars Gent, het bezoekerscentrum. Kom, rust maar even mee. Zuiddag is eigenlijk één dag in oktober uh, dat 16.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel een dag niet naar school gaan, maar ze gaan werken voor een jongerenproject in het zuiden. Uh, dit jaar gaat het loon naar uh, een sterk jongerenproject van uh, jonge cacao in Nicaragua. Hoe is de werksfeer hier op de vloer? Er hangt hier een goede sfeer, vind ik persoonlijk. Mensen zijn enthousiast en... And... Zingen soms terwijl ze aan het werken zijn. Dat, uh, bevalt u tot nu? Ja, zeker en vast. Dus het is voor herhaling vatbaar. Ja. Ik sta hier nog altijd in de haven van Gent voor, voor de prachtig gerenoveerde lood. En hierin bevinden zich een aantal bedrijven, onder andere ook het bedrijf Wijs, dat ook deelneemt aan Zuiddag. Uh, wat het zal worden, dat is maar de vraag, maar dat het wij zal zijn, dat is zeker. Uh, wat doen jullie precies? Er liggen hier redelijk veel laptops en wij moeten al die laptops nummeren en zorgen dat ze in een systeem komen, zodat ze weten waar dat elke laptop zich bevindt. Wat vinden jullie van het project zelf? Zei het toch? Uh... Ja, um, Eerst en vooral dat ze geld inzamelen. Dat is al, um, een zeer positief aspect en ook voor de jongeren zelf. Wij kunnen een beetje ervaring opdoen in zo'n bedrijf als hier. Dat is ook altijd wel leerrijk. Terwijl de spelers van Gent nog aan het nagenieten zijn van het lekker weertje in Valencia, staan er hier jongeren voor Zuidag hard te werken. Laten we eens een kijkje gaan nemen. Wat doen jullie zo uh, Wij komen de communitywerking van Gent een beetje helpen. En wat vinden jullie van het project Zuiddag? Ja, ik vind het een heel leuk project om ja, eens te doen wat er anders niet Zo, ook mijn werkdag zit erop voor vandaag. Ik vond het alvast super leuk om eens een kijkje te kunnen nemen bij Volvo Cars Gent, de Galamco Arena en bij Wijs. Uh, het was ook een enorme eer om een steentje te kunnen bijdragen aan het ambitieuze project Zuidag.